doorheen praten dat ik op het wk de laatste penalty mocht nemen en als ik hem scoorde dan had mijn ploeg gewonnen yeah. en jij was linksbek hè ja. linksbek en dit is jij. Ben, jij ben jij nu aan het scoren als ik dit zo kijk ja dit ben ik en dan daar achter ligt de bal en dan komt het daar achterin toe en de um... Wat is er zo tof dus aan ik... iets binnen nee, op zo'n hoog nee, niveau? Dat niet. Nee, dat zijn niet. Ja, ja, vooral de eer. Ik kan wel zo kijken, dat kan ik ook. En hoe haal je nee. eer? Nee. Kan je eer gewoon uh, alleen via voetbal of ook op een andere manier eer halen? Ja, ook op een andere nee, manier. Mee. Bijvoorbeeld als je wat goed doet voor nee, de ja, natuur of voor de mensheid. Oh. Nice, nice. Dat is echt een komende wereldleider ben jij volgens mij. Hier voor het ook. Dus, potjes aan het maken van wat je tof vindt om te doen. Ik zie hier ook, inderdaad. Kijk eens, en wat is dit? Vertel eens. Wat zie ik hier? Ehm, kan hier maken? Gewoon een serpel, allemaal serpel en soldaten. En voertuigen en voetballers. Een je voor me. En die grote. Ja, ik vind het wel leuk, creatief. goed zo.